In deze video laat ik zien hoe je in een Microsoft Teams vergadering of les gebruik kunt maken van de whiteboard functie. Wanneer je in een vergadering zit zoals ik, kun je je scherm delen en een van de opties daarbij is om te kiezen voor whiteboard. Ik klik bovenaan op inhoud delen en ik kies hier voor het blauwe vlakje whiteboard. Vervolgens krijg je een vraag als organisator of presentator welke rechten je wilt instellen. Standaard staan de rechten op samenwerken. Dat betekent dat iedereen dit whiteboard bewerken. Wil ik dat nou niet, dan kan ik dit ook aanpassen en zeggen ik wil alleen zelf kunnen bewerken. Dan kun je het bijvoorbeeld heel goed gebruiken om iets uit te leggen. Zoals je ook in een les bijvoorbeeld gebruik maakt van je whiteboard. Als je wilt samenwerken, dan klik je hier op de onderste optie of je doet helemaal niets. en Dan gaat hij automatisch naar deze optie en je klikt op samenwerken in whiteboard. Bovenaan zie je ook iedereen kan bewerken. Het radertje hier is de plek waar je dat ook weer kan aanpassen. Eenvoudig dit schuifje kan je omzetten. Als iedereen klaar is met bewerken bijvoorbeeld, dan zet je dat uit. En dan betekent dat dat iedereen er niet meer in kan werken. Wat heb je nou voor opties? Je kan bovenaan tekenen. Je hebt een aantal kleuren, dus je kan hier met bijvoorbeeld zwart uh, iets tekenen. Uh, je kunt ook dit arseren. Ik kan dus hier met een arceerstift klikken en ik kan ik ook dit ook weer weggummen. Dus door het te klikken met het gummetje kun je ook weer dingen verwijderen. Verder heb ik een tekst toevoegen. Ik kan hier ergens klikken. Ik krijg dan een tekstkader en hierin kan ik tekst typen. En deze tekst kan je bijvoorbeeld ook nog weer Schuiven over de bladzijde over de pagina. Deze pagina is oneindig groot. Met het scrollwieltje bijvoorbeeld in je muis van je muis, kun je ook groter en kleiner maken. En kun je ook naar andere delen van dit whiteboard scrollen. Verder heb je notities, oftewel post-its. Ik kan daar een mooi kleurtje voor kiezen. Uh, ik kies bijvoorbeeld een groene. Ik klik ergens. En vervolgens heb ik hier een post-it. En ook hiervoor geldt weer. Dat ik deze, als hij er eenmaal staat, weer kan verplaatsen. Als ik hem vasthoud met mijn muis, dan kan ik hem weer over het hele bord heen slepen. Dus dit is een hele mooie functie als je met meerdere mensen bijvoorbeeld ideeën aan het brainstormen bent over een bepaald onderwerp. Iedereen heeft zijn eigen post-it waarop die dingen kan neerzetten. Die kun je dan ook groeperen. Als laatste optie zit er tegenwoordig nog in dat je een vorm of lijn kan toevoegen. Dus hier kan ik klikken en dan kies ik bijvoorbeeld voor een cirkel. Uh, ik kan dan ergens klikken en ik kan deze ook aan de hoeken weer een groter of kleiner maken, zodat hij wat ovaler wordt. En ook deze kan ik dus weer met het handje kan ik, uh, oppakken als vorm en ik kan hem weer overal neerzetten. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een pijltje als je iets wilt onderstrepen of duidelijk maken uh, Standaard zet je hier een bepaald pijltje neer als je één keer klikt. Uh, ook deze kun je weer uh, verplaatsen zoals je ziet en met een... Uh, Prullenbakje wat overal bij deze zaken die je selecteert staat, kunt het ook in één klik weer verwijderen. Dat geldt ook voor deze. Dus dat zijn in het kort de functies die je hebt voor uh, Whiteboard binnen een Microsoft vergadering. We denken hierbij dat alles wat hierin gebeurt automatisch wordt opgeslagen. Als je dan uh, in de agenda in Teams deze vergadering terugkijkt, dan uh, uh, opnieuw opent, dan zul je daar ook het opgeslagen Whiteboard bij terugvinden. Dus dat is ook voor iedereen die deel heeft genomen aan de vergadering heel fijn. Je kunt altijd terugzien wat er in het Whiteboard allemaal is gebrainstormd.